kan jou, het hoort. Ja. Nou, uh, hoi, ik ben uh, Tefke, Tefke van Dijk. En, ik wilde als klein meisje al uh, een beroemd dagboekschrijver worden genoemd. Dat ja. ik een ja. dagboek van Alle Frank had gelezen. Ik wilde niet zo eindigen, maar wel uh, ja. dat ja. ik dacht, dit is wel uh, heel gaaf als je zo uh, mooi kunt schrijven en dat het zo uh, in een boek ook uh, wordt uitgegeven uiteindelijk. Uh, toen ben ik hele andere dingen gaan doen. Uh, eerst vormgeven in communicatie. En uiteindelijk communicatiewetenschap. En toen op het eind kwam ik toch achter, ja, maar wacht dat tekstdeel en schrijven dat vond ik toch het leukst. Dus toen ben ik uh, journalist bij de krant gaan werken en bij verschillende communicatiebureaus en in 2011 ik uh, mezelf begonnen met de schrijfzolder. En uh, schrijf nu ja, eigenlijk van alles. Soms zeg ik wel eens van als er iets geschreven moet worden dan kan ik het doen maar dat is iets te breed misschien. Uh, veel over zorg en onderwijs, welzijn, duurzaamheid, uh, artikelen in magazines, uh, webteksten, uh, boeken. Ik heb ook wat gekke hobby's. Uh, ik verzamel boodschappenbriefjes, ik heb daar Annelies van gemaakt in de boodschappenmagazine. En uh, uiteindelijk nu zijn die gebundeld in het boekje, dus uh, ook een ja. En ik verzamel slechte slogans. Ja. En dan uh, hebben we één keer in het jaar een uh, sloganverkiezing om te kijken wat de slechtste slogan van dat jaar is. En wat was vorig jaar, 2019? 2019, dat is van een visboer in Arnhem. Dus het is wel maakt dat ze tongs zo'n te zingen